Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over artrose en reumatoïde artritis. We gaan het hebben over oorzaken, symptomen, diagnostiek en de behandeling. En daarna kijken we naar de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee aandoeningen. Artrose is de meest voorkomende aandoening van het gewricht. In onze meest bewegelijke gewrichten zoals de schouder, de heup, de knie en de vingergewrichten komen twee botdelen samen die probleemloos kunnen scharnieren door een glad laagje kraakbeen en de aanwezigheid van gevrichtsvloeistof. Artrose is een chronische aandoening aan één of meerdere gewrichten, waarbij er schade aan het kraakbeen is ontstaan en deze laag dunner en hobbeliger is geworden, of zelfs helemaal is verdwenen. Hierdoor gaan de bewegingen van het gewricht steeds stroever verlopen en steeds meer pijn doen. Artrose wordt het vaakst gezien bij personen rond de leeftijd van 70 jaar en ouder. Al kunnen jonge mensen er zeker ook last van krijgen, afhankelijk van het type. We kennen twee soorten artrose, de primaire artrose, vaak ook wel idiopathische artrose genoemd, waarbij geen directe oorzaak aan te wijzen is, maar het een combinatie is van risicofactoren zoals ouderdom, overgewicht, chronische overbelasting en een genetische aanleg. En we hebben de secundaire artrose, waarbij er wel een oorzaak aan te wijzen is. Meestal is dit een trauma geweest, waarbij er schade is ontstaan aan een gewricht of er is sprake van een reeds bestaande misvorming, waardoor het gewricht makkelijker slijt. Tevens kan een infectie of een ontsteking in het gewricht leiden tot afbraak van kraakbeen. Arthrose begint vaak in één of in enkele gewrichten, meestal de vingers, de nek, de onderrug, de heupen of de knieën. Het eerste wat je merkt is pijn. Deze wordt erger met bewegen, en minder met stilzitten. Vaak voelt het gewricht stijf na een tijd in dezelfde houding, zoals je s ochtends bij het opstaan kan merken. Dit noemen we dan ook ochtendstijfheid. Meestal is dit binnen een uur na het opstaan weer verdwenen. Naarmate de artrose toeneemt zie je dat het gewricht minder makkelijk en minder ver kan bewegen en dat je bij het bewegen ook kraken kan horen, wat we crepitaties noemen. Er kunnen harde knobbels ontstaan als gevolg van de extra botgroei aan de rand van het gewricht en we zien deze het vaakst bij de vingers, waar ze noduli worden genoemd. Bij artrose van de wervelkolom zien we de benige uitsteeksels kunnen drukken op het ruggenmerg en de ruggenmergzenuwen die daar lopen, leidend tot pijn, gevoelloosheid en of spierswakte. De diagnose wordt gesteld aan de hand van het klachtenpatroon het lichamelijk onderzoek en de röntgenfoto's waarop afname van kraakbeen zichtbaar is, als versmalling van de gewrichtspleet. Het lastige van röntgenfoto's is dat de ernst van de gewrichtspleetsversmalling soms niet goed samen lijkt te hangen met de klachten. Naarmate we ouder worden lopen de meeste mensen namelijk wel iets van gevrichtsslijtage op zonder dat zij daar klachten van ondervinden. Alleen als er slijtage en tegelijkertijd kenmerkende klachten bestaan is er sprake van artrose. Andersom komt het ook vaak voor dat mensen juist veel klachten hebben die lijken te passen bij artrose, maar dat er op de foto weinig veranderingen van het kraakbeen te zien zijn. De foto's en de verzamelde informatie moeten daarom altijd goed beschouwd en afgewogen worden voordat de diagnose kan worden gesteld. De behandeling kunnen we opdelen in niet medicamenteus en medicamenteus. De niet medicamenteuze opties die we hebben zijn afvallen, zodat er minder mechanische druk komt op de gewrichten, bewegen stimuleren omdat stilzitten op de lange termijn juist voor verergering zorgt, bewegingstherapie voor het versterken van spieren en pezen ter ondersteuning van het gewricht, de braces of andere ondersteunende hulpmiddelen en goede schoenen en warmte of koude therapie. De medicamenteuze behandeling bestaat meestal uit het verlichten van de pijn met behulp van paracetamol en eventueel NSAID's, zoals diclofenac. Bij plotselinge heftige opvlammingen van de artrose kan er een injectie met ontstekingsremmende corticosteroïden gegeven worden. Hyaluronzuur en voedingssupplementen, zoals glucosamine, blijken niet beter te werken dan placebo. Daarom worden deze behandelingen niet per se aanbevolen bij artrose. Alsnog kopen veel patiënten producten die deze stoffen bevatten bij de drogist. De opgelopen slijtage aan het kraakbeen herstelt zich nooit meer volledig, waardoor artrose een chronische ziekte is. De prognose is wel erg wisselend per persoon. Tussentijds kan het jarenlang stabiel blijven of het kan juist snel verergeren. Doordat de aandoening meestal met veel pijn en bewegingsmoeilijkheden gepaard gaat, heeft dit een grote impact op het leven van de patiënten. De enige definitieve behandeling van artrose is daarom het gewricht vervangen door een kunstgewricht. De bekendste hiervan zijn de heup- en de knieprothese. De afweging voor een prothese moet per patiënt afzonderlijk gemaakt worden en hangt af van veel factoren, zoals het aangedane gewricht, het infectierisico en de leeftijd. Dan reumatoïde artritis, vaak kortweg reuma of RA genoemd. Dit is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem een ontsteking in het synovium veroorzaakt, het weefsel dat de gevrichtsvloeistof aanmaakt. Door de ontsteking wordt het hele gewricht aangetast. De aandoening komt drie keer zo vaak voor bij vrouwen en dat kan op iedere leeftijd ontstaan. Maar we zien het met name tussen de 40 en de 60 jaar. Symptomen van rheumatoïde artritis hebben met name te maken met de ontstoken gewrichten pijnlijke, gezwollen, warme gewrichten. De gewrichten voelen stijf aan, met name na lange tijd in dezelfde houding en hier spreken we dus ook van ochtendstijfheid. Bij reuma duurt deze ochtendstijfheid langer dan bij artrose, namelijk een uur of langer. Het begint vaak bij de kleine gewrichten, zoals de vingers, de tenen, handen, voeten, polsen, ellebogen en enkels, en hierbij is het opvallend dat het heel vaak symmetrisch is, dus bijvoorbeeld bij de polsen. Door de ontsteking kunnen gewrichten onherstelbaar beschadigen, als het kraakbeen afgebroken wordt zal de patiënt dus een artrose ontwikkelen als gevolg van de ontstekingen. Ook kunnen gewrichten misvormd raken, zoals vaak bij de vingers gezien wordt. Omdat de ontstekingsstoffen vanuit het gevricht door het hele lichaam circuleren, zie je ook dat er symptomen buiten de gewrichten kunnen ontstaan, de extra-articulaire symptomen. Veel patiënten klagen over spierpijn, koorts, gewichtsverlies en met name over vermoeidheid. Op de huid kan je kleine knobbeltjes krijgen, die we reumanoduli noemen, vaak op drukplekken zoals de elleboog en anemie, ook wel bloedarmoede genoemd. Dit kan verder bijdragen aan de vermoeidheidsklachten. En atrosclerose, oftewel slagaderverkalking. Hierdoor is het risico hoger op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een herseninfarct. De diagnose stellen doen we door het klachtenpatroon, lichamelijk onderzoek en de uitkomsten van bloedonderzoek met elkaar te combineren. Het bloed van reumaakpatiënten laat vaak de ontstekingsstoffen zien, zoals CRP, en auto-antistoffen zoals reumafactoren. Niet iedereen met reumafactoren heeft ook daadwerkelijk reuma en daarom wordt er ook goed gelet op het klachtenpatroon en het lichamelijk onderzoek. De behandeling van RA is met name medicamenteus en wordt zo vroeg mogelijk ingezet om de ontsteking te verminderen en de onherstelbare schade aan de gewrichten daarbuiten zoveel mogelijk te voorkomen. De gebruikte ontstekingsremmende medicijnen worden DMARDS genoemd disease-modifying anti-rheumatic drugs, zoals Metotrexaat, pretnison en taal van andere middelen die op verschillende ontstekingsprocessen ingrijpen. Soms is het lang zoeken welke combinatie het beste werkt voor de patiënt. Deze periode van D-Marts uitproberen is wel belangrijk. Des te beter de patiënt is ingesteld, des te kleiner de kans op onherstelbare schade. Ook worden er vaak NSAID's gegeven, vooral aan het begin van de ziekte waarbij de d nog niet optimaal zijn ingesteld. De NSAIDs zorgen voor pijnstilling en hebben na gebruik van enkele dagen een lichte ontstekingsremmende werking. Verder hebben patiënten met reuma door de aantasting van bloedvaten een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, en dus zullen zij als het nodig is ook medicatie krijgen in het kader van cardiovasculair risicomanagement. Patiënten met ernstig ontstoken gewrichten moeten deze gewrichten eerst rust gunnen maar zodra de ontsteking minder wordt deze wel weer bewegen en te versterken met behulp van bewegingstherapie. Evenals artrose kunnen patiënten baat hebben bij coldpacks en aanpassingen of hulpmiddelen in huis. De prognose is wisselend per patiënt en afhankelijk van het wel of niet goed aanslaan van de therapie. Wanneer ongecontroleerde ziekte leidt tot onherstelbare beschadiging van de gewrichten, ervaart de patiënt vaak chronische pijn en bewegingsmoeilijkheden. Dit zal dus een grote impact hebben op het leven van de patiënt. Als we artrose en rheumatoïde artritis naast elkaar zetten, zien we een aantal overeenkomsten en verschillen. De overeenkomsten zijn dat ze allebei klachten geven van de gewrichten, waarbij pijn en bewegingsmoeilijkheden belangrijke factoren zijn. En beide aandoeningen kunnen niet worden genezen. En beide aandoeningen kunnen een grote impact hebben op het leven van patiënten, van werk en hobby's tot moeite met zelfzorg. De verschillen in de aandoeningen zijn dat bij artrose treedt schade op aan het kraakbeen en dit slijt sneller dan normaal, en bij rheumatoïde artritis vindt er een auto-immuunreactie plaats in het synovium en ontstaat er schade door de ontsteking. Artrose komt in het algemeen op oudere leeftijd voor, 70 plus, in tegenstelling tot 40 tot 60 jaar. Artrose komt het vaakst voor in één of in enkele gewrichten, waarbij de vingers, rug, heupen en knieën vaak zijn aangedaan. En rheumatoïde artritis komt vaak symmetrisch voor, met name in de kleine gewrichten, zoals de vingers, de polsen, tenen, enkels en ellebogen. Bij artrose zien we klachten bij andere vingergewrichtjes dan bij rheumatoïde artritis. Bij rheumatoïde artritis kunnen ernstige vergroeiingen ontstaan, welke we niet bij artrose zien. Bij artrose is de ochtendstijfheid binnen een uur verdwenen en bij rheumatoïde artritis houdt de ochtendstijfheid langer dan een uur aan. Bij rheumatoïde artritis zien we extra articulaire symptomen, zoals anemie en verhoogde kans op hart- en vaatziekten, en bij artrose blijft de ziekte beperkt tot de gewrichten, behoudens dat de gewrichten bijvoorbeeld op zenuwen kunnen duwen. De behandeling van artrose is met name gespitst op de niet medicamenteuze behandeling, zoals afvallen en fysiotherapie, terwijl bij rheumatoïde artritis de focus juist ligt op de medicamenteuze behandeling, waardoor de ziekte onderdrukt wordt. En als laatste, Reumatoïde artritis kan leiden tot artrose, maar artrose niet tot reumatoïde artritis. Dit was de video over artrose en reumatoïde artritis, als je nog vragen hebt dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken!